Shell was het vol. Want de fossiele industrie is de hoofdveroorzaker en verergeraar van de klimaatcrisis. En Shell verdient zijn geld met fossiele brandstoffen en ze hebben er alle belang bij om olie en gas op te blijven pompen. Moet iemand naast? Daar is een businessmodel op gebouwd en hun aandeelhouders denken maar aan één ding: winst, dividend, meer en nog meer. En dat systeem is onwrikbaar en zal uit zichzelf nooit veranderen. Het is een systeem van boren, pompen, verwerken en verkopen van fossiele brandstoffen. Een systeem dat draait en meer en nog meer en nog meer. En Shell zegt slechts te voldoen aan de vraag naar brandstof. Maar ondertussen doen ze er alles aan om die vraag op te wekken, aan te jagen en te laten groeien. Groeien! Zij doet er alles aan om die positie vast te houden. Alles. Dus blokkeren ze noodzakelijke maatregelen tegen klimaatverandering. En ze zetten mini-stapjes in groene energie. En niet om te verduurzamen, maar om die mini-stapjes uit te vergroten en aan de wereld te laten zien. En ze vergroten die mini-stapjes zo ver uit dat ze je beeld gaan bepalen. ...en dat je de rest niet meer ziet. Dat je de viezigheid niet meer ziet. En daar is een naam voor. Greenwashing. Groen wassen. De smerigheid schoon wassen... ...tot het groen lijkt te blinken in de zon. En dat is de tactiek van Shell. Jou en mij verblinden met een leugen. En een middel reclame. Met zorgvuldig gekozen woorden en een groene boodschap, verdoezelen ze de ware aard van Shell. Het is een laagje nep goud. Een dun laagje van 1% groen. En die ene procent die zeer effectief, de andere 99% aan investeringen in extreem vervuilende olie- en gaswinning aan het zift onttrekt. En dat misleidende laagje fossiele reclame is overal. In de krant, in stations, op het web en zelfs in scholen. En ze willen niet gewoon met die reclame een product verkopen, nee. Ze willen de publieke, de publieke opinie beïnvloeden. Het is misleiding, bedoeld om ons respect en onze steun en vertrouwen te winnen. Om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren. Maar de fossiele industrie leidt ons niet naar vergroening. Ze leiden ons rechtstreeks naar de ondergang. Fossiele reclame, laat het verdwijnen. En het GVB heeft onlangs besloten dit soort reclame niet meer op het openbaar vervoer te laten zien, want het past niet in hun duurzaamheidsbeleid. Prachtig! Het tij is aan het keren. Breek de macht van de fossiele industrie. En sla ze dit wapen van reclame uit handen, waarmee ze het maatschappelijk draagvlak blijven kopen en de transitie vertragen. Shellmast vol... Teken ons burgerinitiatief: verbied fossiele reclame.nl. Dankjewel.